hamburger op de barbecue, mega lekker, maar niet eenvoudig. Ik heb in plaats van een klassieke hamburger gekozen voor een Greenway Burger. Mega lekker, 100% vegetarisch. Vanaf dat je je burger kunt omdraaien, is het eigenlijk tijd om de rest te beginnen grillen. Dus ik leg nu mijn tomaten, mijn brood en de radijzen leg ik op de barbecue. We gaan de Greenway Burgers op de broodjes leggen. Hierop komt tomaat, radijs. Daarop een beetje basilicum mayonaise, shallotten. Die hou ik wel rauw, want ik vind het heel leuk om iets knapperig in die burger te krijgen. En als allerlaatste, Sriracha of gefermenteerde chili. We sluiten de burgers. Greenway burger, volledig op de barbecue gegrild. En volledig, daarmee bedoel ik alles is op de barbecue gegrild.